We hebben een design gemaakt en dat design dit hebben we gepresenteerd aan de wereld om te kijken of mensen dat echt leuk vinden. Als je een nieuwe auto bouwt moet je ook heel veel auto's tegen de muur aanzetten. Hè? Dat vergeet iedereen. En dan zegt iedereen, ja, dan heb je een auto gebouwd? Nou, nee, helemaal niet. Dan, dan moet je er nog zeven bouwen. De mensen die kunnen dan gaan rijden en vanuit, die, um, ja, vanuit daar kunnen we echt kijken of mensen het echt willen hebben.